Ik vind het belangrijk om te schrijven voor Mensenrechten, omdat ik erin geloof dat dat wel een effectieve manier is om echt te laten zien dat we er niet mee akkoord zijn of dat we echt een situatie willen veranderen. Ik denk dat dat vandaag meer dan ooit belangrijk is dat we daar ook brieven schrijven, dat we de mensen die het slachtoffer ervan zijn ook een hart onder de riem steken. Ik pak onrecht altijd heel persoonlijk. In plaats van boos te worden schrijf ik dan gewoon brieven. Dat is dan toch iets dat we kunnen doen. Iedereen komt op tegen onrecht en de stapel brieven blijft maar groeien. Dat is iets dat machthebbers zeker niet kunnen negeren.